Hi Viking, ik ben Roxanne van Mobile Vikings en ik help jullie graag met Mobile Vikings vragen. Vandaag, hoe zet ik mijn voicemail uit? Om mijn voicemail uit te zetten, moet ik eerst naar mijn voicemail bellen. Dat is logisch. Komt goed. En we gaan luisteren wat de lieve dame zegt. U hebt geen nieuwe berichten. Hoofdmenu, druk op 2. Om uw begroeting te wijzigen, druk op ...om uw persoonlijke opties te wijzigen. We moeten dus bij optie 3 zijn. Instellingen. Druk op 1 om uw pincode te wijzigen. Druk op 2 om de verificatie van uw pincode te beheren. Druk op 3 om de opname van berichten in te schakelen. Het klinkt niet helemaal logisch. Je denkt ik ga het aanzetten, maar je moet effectief opnieuw op 3 drukken om het ook uit te zetten. Gaan we eens doen van berichten is ingeschakeld, zodat personen berichten in uw mailbox kunnen achterlaten. Druk op 1 om de opname van berichten uit te schakelen. Druk op 0 voor meer informatie. Nou, ik ga mijn voicemail wel aan laten staan, want ik krijg heel veel berichten. Maar op die manier kan je dat dus uitzetten, als je het zou willen. Zo, wil je het allemaal nog een keertje lezen of meer info? Check dan de links bij dit filmpje.